Hermie Plants and Products is een bedrijf dat gespecialiseerd is in alles voor uw tuin. Wij bieden alles aan zowel naar de groothandelklanten als particulierklanten. En dit zowel online als offline. Wij bieden dit aan op wekelijkse markten, in onze winkel en wij doen ook thuislevering. We zijn een klein familiebedrijf, mijn vader is daarmee gestart. En nu sinds kort hebben we ook een online webshop waar iedereen op kan bestellen voor België en Nederland. We zijn een unieke aanbieder omdat we ons willen focussen op kwaliteit. En dat is mogelijk door het feedback dat we krijgen op de markten van onze klanten en de jarenlange kennis die we opgebouwd hebben. Verder willen we ook ons specialiseren in een goede klantenservice. En dat doen we omwille van de telefoniecentrale die we uitgebreid hebben met een mobiele versie daarvan, voor in de om toch nog ons werk te kunnen doen. Wij zijn zeer vlot bereikbaar voor onze klanten. Ze kunnen ons telefoneren. Ze kunnen bij ons langskomen in de winkel of een bezoek brengen op de markt. Op die manier zijn we 7 op 7 altijd bereikbaar voor onze klanten. Wij hopen om binnen een aantal jaar met onze webshop nog sterk te groeien, ons assortiment sterk uit te breiden en onze interne processen te optimaliseren. We merken op dat de trends in onze sector verschuiven. Jonge generaties willen graag nog een moestuin of een siertuin, maar ze hebben weinig tijd en kunnen niet tot in ons winkel of op de markt komen. Daarom hebben we gezocht achter een oplossing om de planten goed te kunnen verpakken en op te sturen naar hun thuis. Ze kunnen op onze webshop nu bestellen om af te halen of gratis thuislevering, zodat ze toch in hun tuin aan de slag kunnen. Onze grootste les is om niet bij de pakken te blijven neerzitten. Wij hadden in het verleden een samenwerking met een andere grote webshop. Deze is dan gestopt en wij hebben dan zelf het initiatief genomen om direct aan de slag te gaan. Dit was voor ons een enorme drijfveer en zo is onze webshop een succes geworden.